Hoi en leuk dat je kijkt. Ga jij deze zomer met het vliegtuig op vakantie? Grote kans dat je dan moet bijbetalen voor het meenemen van je bagage. En die kosten kunnen behoorlijk oplopen. EUClaim heeft de prijzen vergeleken van verschillende Nederlandse vliegtuigmaatschappijen en de tarieven voor jou op een rijtje gezet. Ken je de frustratie dat je denkt een goedkoop vliegticket gevonden te hebben en je alsnog een fixe som moet bijbetalen voor je bagage. Dat is inmiddels de realiteit bij veel vliegtuigmaatschappijen. We hebben de vliegtuigmaatschappijen TUI, Corendon, Transavia, Ryanair, EasyJet en KLM vergeleken op bagageprijs binnen Europa. En bij elke vliegtuigmaatschappij geldt bijna dat je goedkoper bagage online kunt bijboeken dan wanneer je dit pas op de luchthaven doet. Bij Ryanair betaal je zelfs meer als je niet direct tijdens het boeken je bagage bijboekt. En dat kan behoorlijk oplopen. Maar wie is nou het goedkoopst? Nou, TUI is het goedkoopst met slechts 15 euro voor 20 kilogram bagage. En Corendon volgt met 17 euro voor 20 kilo. Transavia vraagt tussen de 15 en 35 euro voor 20 kilo. Het hangt af van de vluchtafstand. KLM vraagt 25 euro voor 23 kilo bagage, dus je mag wel weer 3 kilo meer meenemen. En EasyJet vraagt tussen de 17 en 40 euro voor 20 kilo. Dit is ook afhankelijk van de vluchtafstand. Ryanair vraagt in het hoogseizoen maar liefst 40 euro voor 20 kilo bagage. En als je dit niet meteen bij je ticket bijboekt, maar dit later doet, kost het je zelfs 60 euro per enkele reis. Ryanair is qua bagage veruit het duurste dus. Hoef jij nou geen ruim bagage mee te nemen, dan kan het zeker lonen om met een budgetmaatschappij te vliegen. Maar moet je veel meenemen, dan kan het toch goedkoper zijn om met een reguliere vliegtuigmaatschappij te vliegen. Want hier mag je vaak gratis bagage meenemen. Hoe zijn jouw ervaringen met de tarieven voor bagage? We horen het graag. Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag.